Als je mensen vraagt wie hen geïnspireerd heeft in hun jeugd, dan is het vaak een leerkracht, de juf, meester van school. En dat gun je eigenlijk elk kind, een heerlijke ontwikkeling. Mijn naam is Leo Meijer, ik ben wethouder in de gemeente Ede, onder andere van onderwijs en jeugd. En ik vind het belangrijk dat kinderen zich heerlijk kunnen ontwikkelen, zoals hier op het schoolplein achter mij. Maar ook als het soms niet helemaal lekker gaat. Als er wat extra ondersteuning is, nodig is, dan zet ik me in dat we de jeugdzorg ook voor handen hebben. Het is van belang voor kinderen om gezond op te groeien. Maar ook om gezond te eten. Wat stop je eigenlijk in je mond? Hoeveel suiker gaat naar binnen? Daarom krijgen kinderen op de scholen in Ede ook les in voedselvaardigheid. Niet alleen rekenen en taal, maar ook wat eet ik eigenlijk. Ede is een schitterende plek om te wonen. Onze uitdaging is om ruimte te maken voor nog veel meer mensen die hier kunnen komen wonen. Woningen bijbouwen op een juiste plek. Zodat iedereen, niet alleen de kinderen hier zich hele kunnen ontwikkelen.